Veteranen, dames en heren, namens de Vereniging Nederlands Nieuw-Generie Militaire heet ik u harte welkom bij deze herdenking die ook dit jaar weer anders is dan voorgaande jaren. Dank aan de commandant van Brombeek, de kolonel Van Drummel, voor zijn gastvrijheid. Wij zijn hier om hen te gedenken die hun leven lieten voor hun vaderland Papua in hun strijd voor zelfstandigheid, vrijheid en veiligheid. Het Papua vrijwilligerskorps, opgericht 21 februari 1961 en bedoeld om bij te dragen aan de verdediging van Nederlands nieuw Guinea tegen de infiltraties door het Indonesisch leger. Zij hier brachten het grootste offer wat een mens kan brengen. Daarom verdienen deze mannen dat wij elk jaar hier zijn om hen te gedenken. Herdenken is ook een moment van bezinning. ...omdat wij niet vergeten wat er op dit moment plaatsvindt in West-Papua. U weet dat ik elk jaar bij deze herdenking aandacht vraag voor de genocide, zeker uitroeiing van Papua's in West-Papua... ...wat er heden ten dagen nog steeds op grotere schaal plaatsvindt. Jarenlang is er geen of nauwelijks reactie geweest vanuit de regering... Jarenlang is er geen reactie geweest van de regering aangaande de genocide in West-Papoea. Maar er is beweging. Let op. Tweede Kamer der Staten-Generaal vergaderjaar 2020-2021. Door de commissieleden van de STAI, de SGP, Segers ChristenUnie, van der Plas, BB. De Room, PVV, Van Dijk, SP, Van der Lee, GroenLinks. Mulder CDA en Epping Ja 21 zijn op 26 mei 2021 aan de minister van Buitenlandse Zaken 14 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat Indonesië dreigt met uitroeiing van Papua separatisten in West-Papua. Het gaat te ver om die 14 vragen hier te vernoemen. Maar enkele wil ik u niet onthouden. Vraag 1. Minister, heeft u kennis genomen van het bericht dat Indonesië dreigt met de uitroeiing van separatisten op Papua? Vraag 5. Minister, deelt u de vrees dat de 400 extra Indonesische militairen van een elitebataljon als vergelding disproportioneel geweld zullen gebruiken tegen de Papua-bevolking? Vraag 6. Minister, kunt u de berichten van de mensenrechtenadvocaat Veronica Coman bevestigen dat uit angst voor geweld 50.000 burgers hun dorpen zijn ontvlucht? Dat zijn de 14 vragen door de leden van die commissie. Ik heb ook een vraag aan onze dimensionaire minister, mevrouw Kaag. Wanneer vliegt u naar Indonesië? om president Yoko Widodo ter verantwoording te roepen in verband met de genocide... die al jaren plaatsvindt in West-Papua. Vanuit het koloniaal verleden heeft Nederland een sterke verantwoordelijkheid voor de Papua-bevolking. Immers, Nederland heeft toen mooie beloftes gedaan, maar niet waargemaakt. U, minister Kaag, vliegt wel naar het Midden-Oosten. Wil in gesprek gaan met de Taliban? om te zorgen voor de vrijheid en veiligheid van de Afghanen. Oké, okay, prima. Maar nu wel direct doorvliegen naar Indonesië en over de genocide praten, die Joko Widodo door zijn politie en leger al jaren laat plaatsvinden in west papua Want, minister Kaag, daar wordt echt gemoord. De veertien vragen door de commissie zijn gesteld naar aanleiding van de dood van een hoge Indonesische inlichtingofficier Nugraga. De antwoorden op de 14 vragen zijn mij niet bekend. Al die jaren dat de genocide plaatsvindt, is nimmer enige reactie uit Indonesië gekomen. Want deze genocide gebeurt in stilte, in slow motion. Maar op 28 september 2021 komt via het NOS nieuws een bericht naar buiten over buitensporig geweld. Door twee Indonesische luchtmachtofficieren tegen een Papua in Marauke. De Papua is eigenaar van een eetkraam. De marktkoopman is doofstom. Er ontstaat een, woordenwis een woordenwisseling waarbij de Papua uiteraard geen zinnig antwoorden kan geven. Hij wordt gedwongen op straat te gaan liggen, zijn handen worden op de rug vastgewonden en een officier zet zijn laars op de nek van het slachtoffer die het uitgilt van de pijn. Dit is gefilmd en op social media geplaatst. Deze video is wereldwijd massaal bekeken, ook door mij. En het doet denken aan de racistische behandeling in Amerika van George Floyd. Nu komt president Widodo wel met excuses, omdat het wereldnieuws is. Hij laat weten dat de schuldigen worden vervolgd en gestraft. Maar ja, wie gelooft dat? De Stichting Solidariteit met Papua heeft een brief geschreven aan president Joko Widodo en daarin vragen zij hem te stoppen met het geweld in West-Papua. U kunt de brief downloaden en ondertekenen en insturen. Zowat laten we hiervan een massale actie maken. En laten we daarna hopen dat Joko Widodo er iets aan doet. Een couplet van het Papua volksgebied luidt als volgt. Dank u, o oh heer. U gaf mij mijn land, o oh mijn papoea land Gij zijt mijn vaderland. Ik hou van u tot aan het eind van mijn leven. Als onze regering doof, doof blijft en blijft zwijgen en Indonesië zijn gang laat gaan, duurt het leven van de Papoeas niet lang meer. Dank u voor de aandacht.